Hallo iedereen en super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ben ik hier niet alleen maar met... Lisa. En we gaan deze leuke pakket unboxen. Eerst moeten we nog wisselen, dus vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En geef deze video alvast een dikke omhoog. En op mijn kanaal! En laten we maar snel <laughs> beginnen. Sinds nieuwe mijn kanaal. Oké, okay, we, we hebben ons pakketje al gewisseld. Ja. En we gaan het nu openen. Ik vind het echt heel leuk. Oh nee, ja, scherf de plakband op omdat ik die niet dicht kreeg, die ging <laughs> oh, heel ze nee, open. Dus open. Ik moet Ik ga het niet Ik ga het Eerst Ik ga het doen. Ik ga het doen. Ik het doen. Ik het Ik ga het doen. Ik ga gewoon eerst Ik ga het doen. Ik het doen. Ik ga het dat extraatje ga het Ik ga het Ik ga het doen. open. Ik schattig. En de lagen onder zit dan iets aan. Mm. Oeh, kralen. Oké, okay, leuk. Ik ga dat onderprobeden. Dan de extraatjes. Deze leuke polymeerkralen en bedel. Dan waterparas. Oh, ik hou er echt van. Ja, en twee documentjes. En dan nog kralen. Oh, die witte kralen kom ik echt niet gebruiken. Het zijn al 3 of 4 minuten kralen. Ja. Deze lukken 4mm kralen. En deze twee 2mm kralen. Nu mag je je echthartje ook okay. niet Ik heb hier een echthartje. Oeh. Ik heb hier een sticker al geplakt. Zo, de kist zit. We hebben hier uh, die leuke hartjes: gekleurde hartjes en witte hartjes. En dan hebben we hier. Zwarte hartjeskralen en heel achtige snapjes Ja. Oh, en dan zit hier je Oh, heel veel confetti. van oh, nee, kijk daar. Maar nu valt er geen confetti uit. Lol. Maar een confetti. Oh ja, dat is super leuk. Hier, Als eerst heel veel sterrenzakjes. Dan um, hartjes zakjes. Oh, dit zijn de, de polymeerkralen. Dat is echt super leuk. Yes. Dit zijn de polymeerkralen. De natuurstenen. smileys en de kumetjes. Nog een in lol. Paarse natuurstenen. Confetti. Wacht hier toch. Echt super leuk. Parels en nog meer parels. En als laatste heel leuke beadletsjes. Letterbeadlets. Yes. En voor de rest alleen nog maar yes. <laughs> Ah ja, ik wil nog een shout-out voor dan zegt u. Naar het zusje van Esther, want die kijkt de video's. En? Ja. Schatting. Ja. Ik ga echt door met de dingen die ik heb genomen. Dus, doos als het hierin. Dus dan moet je zo'n feestmuziekje doen. Oh! Ik heb hier uh, een samenzettenkartje en een, een, een, een, een, een, een, een vlakte. En wat zijn de visitekaartjes? Moet je een visitekaartje in een bestelling? Nee, ik heb er een visitekaartje in gedaan. Maar... <laughs> Oei. Goed, de visitekaartje? Wacht, wacht, wacht, wacht. Ik heb deze haar magic nog niet gezien. Ik heb deze haar magic nog niet gezien. Hij is een beetje kapot, maar alsjeblieft. Merci, kijk het leuk. Het die is een beetje gekreukt, maar oké, okay, maar niet veel uit. Dan moet ik ook een visiekaartje. Dan kan die in mijn visiekaartjes boeken. Ik dacht van, ik ben iets vergeten. <lacht> Even, dit en ik heb dus het plakzakje en ik ga die open doen. Oké. Okay. Okay. Als eerste heb ik super leuke dan heb ik een Dat is ik had echt heel dringend gehoord dat ik een verlengstukje Ik heb iets met dit, ik weet okay. niet. Zo. <lacht> dat dat lijkt me gewond, ik weet niet wat ze nee. doen. Dan heb ik staarkraal en hartjeskraal. Die zijn toch elkaar? Ja, ik heb geen nieuwe zit, ik heb nog drie hartjeskralen. Vier. Maar nee, dat is ook een grapje. <lacht> <maar drie> <lacht> <Hier. lacht> Dan heb ik tien uh, uh, bloemkralen voor die mee. Hallo. Ja, en dan heb ik wel schaapjes. Lol. Ik weet niet wild het waren. Ik vind het ook niet. 20 of zo? Ja, ik zal het dat wel leuk. Dat dus zitten de verlangstukjes in. De verlangstukjes, ja. De verlangstukjes moeten open Nee. nee. <laughs> Want iedereen je weet toch wel de verlangstukjes. Zo niet, hier in de foto beeld. Ja. -da -da -da. <laughs> <laughs> hier ga zien, ik net hoe Oké, okay, dan heb ik... Oeh, is eh Weet ik parels. Paars. De witte kraan. Ja, ja, ik kan niet meer praten. Wow, op die video hè, leek die zak zo groot. Maar die zak was ook zo groot, maar dit was nog niet van 200. Oké, dus 200 witte witte witte witte pareltjes. Die shinen. net zo mooi als Nourarie. En zoals jullie allemaal. Ik weet niet wat ik vandaag heb, ik ben hier Hi, goldie, haar ah, kat. Die ligt net zo half de slapen. Hier gaat de van Goldie. Yes. Dan um, um. heb ik leuke fruitkaartjes. Hoeveel waren dat? Twintig. Ja, 20. Twintig? Is dat een banaan? Ja. Cool. Cool. Dan heb ik een leuk visitekaartje. Kijk, okay, nu leuk weer Oké, okay, en... ik moet echt stop met dit te doen in de video's. Yes. Dan heb ik leuke hartjes. Moet ik dit gewoon naar daar zien. Oops. <laughs> en het laatste. Eh, uh, leuke hartjes. Dit was de video voor vandaag. Hopelijk vond jullie het een leuke video. En tot de volgende keer. Abonneer op Doei. Abonneer, abonneer, abonneer op haar kanaal. Yeah. En op ja. En ook op mij natuurlijk. Ja, en ook op mij. ga ook mijn video's liken. Doei. Doei.